Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dat is een beetje een beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik uh, ben heel benieuwd. We verdelen daar straks uh, het team nog in kleinere teams die niet tegen elkaar moeten strijden, maar die het met elkaar moeten opnemen tegen. Honderd Honderd Goed we gaan naar condoomstesten vandaag. Robber, oh, Rubberen Robby. Ja, Rubberen Robby. Ja, Wim, hebben we zo klein moeten hier, Wim. Nou, er gaat één klein moeten. Tuurlijk is het eerst hand. geen je zag die nacht goed? Nee, dat komt nog twee. Dat is dus... Toch nog? Die jaren, jongen, die vangen aan te berekenen. Oh, god, nee. Ja, ja. Jullie zijn allemaal ingedeeld. Ja, we made foto's en we was. Weet heeft het opgemerkt of we dat we niet waren? Nee, ik ben niet Ik ben niet afgebroken. Ik ben niet Ik niet Ik ben niet Ik niet Ik ben niet Ik ben Ik En de winnaar! Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, A. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, Lekker, 11, 11, lekker. 11, 11, 11, 11, 11, 11, dat is de man het na. Leuk zo. Motor! je haalt me niet de doos. Maar die had het eigenlijk niet eens. Zie je zo? Ja, dat is toch? dat is zo. Ja, Ja, ik ben. Ja, ik je die is buitengewoon. Ja, dat is een Video <laughs> <De video. laughs> Sorry, maar ik ben Ik vier keer. Is een video? Is het video? Ik zou wel Is een video? Ik zou even wel vraagje. Zijn er nog mensen met Ik zou chips in hun Ik Want soms wel kunnen. Ik zijn er dan kunnen. Ik zou dan dat is dat de een deze is dat was wel. euro en is wel. Ik heb er nu zo Ik heb het nog zo aan het ja, doen. Ik Ik niet. Ik niet. Ik Ik Ik Next off it, next off it, hey! <laughs> <laughs> name. Ja, ik zie ze hier ook dan bij, maar dat is toch niet uit? Ja, dat een we. En die lezer heeft volgens mij geen functie, maar jullie hebben hier niet gehad, hè? Nee, wel een hoofd hadden er ook in de lamp.